I'm finally right here with you. We hadden het, Mewer Park? Ja, Mewer Park. Oké, okay. goed. Ga je start-up doen? Oké. Okay. Lifeline 2 MK. Lifeline 2 is in de brug. Wij zijn uh, onderweg naar Mirror Park voor een uh, medische noodsituatie. Heeft u meer informatie voor ons? Um, ja, ten eerste, goedemiddag Lifeline 2. Um, de ambulance heeft een bijstand van jullie gevraagd. Betreft um, een auto uh, tegen een boom in de park. Oké, okay, begrepen. Jongens, uh, secundaire inzet. Uh, ambulance vraagt ons hulp bij een uh, ongeval met pijn. Oké. Okay. Waar het is, piloot? Albrecht? Weet je waar het is? Ongeveer. Mailparks, geloof ik hier links voor ons. Ja precies, bij dit wijk. Ja. Oké, okay, we maken even omdraaien rondom het incident. Park in zicht, 12 uur. Als even mee willen kijken, rechterzijde. Ja, ik zie het. Ja, ambu brandweer in zicht. Politie onder ons in zicht. En de landing bij de politie inzetten. Maak in links. Linkse draai. We gaan rekening met de palen. Ja, als je draait hoe je nu staat, dan kom je volgens mij geen palen tegen. Rechts vrij? neem de tas mee. Tot zo jongens. We, kunnen jullie ons erheen brengen? Ja, tuurlijk, snap me Inmiddag. Even kijken of alles nog eraan zit hoor. Ja, zien zien wel hè. Ja. Oh, dat hoop zo eens niet zijn. Is het ernstig? Eh, ik ben er zelf nog niet geweest. We zijn meteen door de meldkamer doorgestuurd naar deze locatie om jullie op te pikken. Hm? Eh, meldkamer zijn we altijd vrij ernstig van zien. Oké. Okay. Rond door was dat te plaatsen, dacht ik. Ik weet niet of jullie iets hebben gezien vanaf boven. Ja, we hebben brand van ambulance gezien. Oké, okay. jullie waren voor bijstand toch? Bijstand vanuit de ambu, Oké, ja. Okay, uh, druk gehad vandaag? Nee, is eerste melding. Oh. Avonddienst, hè, dus we uh, zijn net begonnen. Ja, ja, ja. En jullie ook net begonnen of ben je klaar? Ja, nou ja, we zijn van de avonddienst. We zijn nog tot elf. Ja, wij ook. Weet, kom... Weet jij of hij mij komt ophalen? Ja, ja hij komt twee ja? keer mij tekenen. Ja. Ik wil Even kijken, even bespreken wat we gaan doen. Het is natuurlijk wat verder, dus ik wil wel even horen of we met de hele gaan. Uh. Ja. Uh, als we het hele gaan vervoeren, we willen hem tot hier krijgen? Ja, dan uh, gaan we even kijken. Misschien dat ik de... De, de hele nog in het park uh, kwijt kan. Maar ik ga het uh, horen van de arts. Gimman, Doe meneer. even mijn helm af, hoor. Jo, top. Zo. Je ook blijf hier? Ja, graag. Ja, ja, ja. maar hebben we toch een gekkie inpakt. Ja, succes. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat een luxe. Nieuwe Audi. Ja, helemaal nieuw. Mooi ding, man. Is die ernstig? Wat zeg je? Was die ernstig, het incident? Ja, het zag er wel pittig uit, ja. Oké. Okay. Nou ja. Nou, gaan we eens kijken. Dankjewel. Succes, man. Hoi. Um, zoals het nu lijkt gaan we wel met de uh, ambulance naar het ziekenhuis het ambulance oké is goed dan uh, wacht ik nog even tot jullie hem eruit hem of haar uh, het is een gaat om een vrouw oké okay, dan uh, 30 jaar oké okay. wanneer even even er jullie mevrouw eruit halen dan ga ik de hele niet uh, klaarmaken voor uh, vervoer en dan uh, de verpleegkundige gaan we met mij meenemen gaan ja die gaat weer met jou mee okay. en dan, uh, dan meeten we wel weer bij de uh, erasmus pogen ja, op Jo. oké okay, zie ik je daar ja, dat is zo. Dat okay. zo. Ja jongens, zijn jullie klaar voor vervoer? Ja? Oké. Ja. De ja, piloot, we gaan nu uh, richting Erasmus. Oké. Okay. Zo, nou, ze gaan nu uh, naar het ziekenhuis. Wij uh, gaan met z'n tweetjes weer uh, daar naartoe vliegen. Oh, jullie gaan er allemaal bovenop landen? Ja, nou, ze gaan niet mee met ons, ze gaan met de almen mee. Oké, okay, kan ik vertrekken? Ja, laat de ambu maar even voorgaan. Die zal uh, hier omdraaien, ja. Ja. Yep. Yes. Hij staat er nog hoor. Dat ja, is bewaakt door de collega. Ja, dankjewel hè. Tot de volgende. Yo, de dienst. Ja, en, was het? Waar ja, viel mee denk ik. Als de okay. snel draait, nu naar Erasmus, wij gaan daar oh. oké. Okay. Is goed. Bedankt. Dankjewel. Goedemorgen. Helmpjes op. Ja, ik ga hem even pakken. Ja, ik ook. Je become... kan... Achter is er niet Doe jij meldkamer? Ja. Retour uh, richting uh, Erasmus. Ja, is goed. Lifeline 2MK. Lifeline 2 is Life bricht. Ja, wij gaan retour uh, Erasmus. Wij gaan nu opstijgen. Onze arts is uh, mee met de ambulance richting Erasmus. Ja, dat begrijp ik weer gaan naar Erasmus. Dank u wel. Uit. Taarpalen waren gevaarlijk. Ja, het is hier allemaal een en dan doen ze de taarpalen uh, als eerste. Maar ja. goed, ja, anders konden we ook niet echt. Uh... Nou, Erasmus is om de hoek hè. Lekker. Hebben we nog vragen op Ja zeker. Snet bijgetankt. Oh. Mij staan ze er al. Ja? Pak de rechter. Ik ga smelden dat we er staan en dat we zo weggaan. Ja, we al de achter me op. Ah, hallo. viel achteraf mij of niet uh, nou nah. dat is toch wel ernstig hoor oké ja ik ben ja We gaan terug naar de 2NK. We gaan 2NK. Wij trekken weer vanaf Erasmus richting uh, Rotterdam de Heek. En uh, wij zijn weer beschikbaar over. Ja, dat klopt. Ik vind fijn terug. Arts, heb je, je tas wel bij je? Wat zei je? Heb je, je tas wel bij je? Ja die heb ik meegenomen toch? Nee, oh, ja, ik zeg het niet. Ik ga niet terug hoor jongens! <laughs> ja, zo goed is dus ik hier naast me liggen of? Dan, Dan pakken, we, pakken we pakken voor de melding auto wel, daar zit er toch een extra tas in. Ja precies. Nee, dus trekken we trekken gewoon uit de auto. Ja, kan ook nog. Zo, ja, nou, tijd voor koffie. Tijd voor koffie.